draai je je geld voor jou kan laten werken, dan moet je dat natuurlijk gaan doen. Oh. Jouw vraag aan mij was welke munten nog wel betrouwbaar zijn en welke niet. Maar echt stabiel zou ik die munten ook niet noemen. Interview met kunstenares op weg naar FIRE. En crypto experts over Stablecoin en waarom crypto er nog toe doet. Daarnaast kan jij kans maken op een golfclinic bij Raad het Aandeel. nieuws. De worst van week 20. ArcelorMittal solide als staal, UBS zit Axelnoble opkopen en Bitcoin geen effectief betaalmiddel. Bank of America verhoogde vrijdag het koersdoel voor ArcelorMittal van 40 naar 45 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analyst Patrick Mann was ook tevreden over het solide kwartaalrapport. Bank of America ziet het als heel heel aantrekkelijk. Axonobo kreeg een koopadvies en flink hoger koersdoel van Zakenbank UBS. Het is zo'n 20% goedkoper dan Amerikaanse concurrenten. Tijdens de jaarvergadering keerde echter ruim 57% van de aandeelhouders zich tegen het beloningsverslag. Sam bankman fried oplichter en eigenaar van FTX, een van de grootste cryptobeurzen ter wereld, denkt niet dat de bitcoin een mainstream betaalmiddel wordt. Daarvoor is de achterliggende blockchain te traag en het kost gewoon te veel stroom. Bitcoin heeft volgens hem wel een toekomst als belegging en een veilige haven, net zoals goud. Buyer Crypto Storytelling. Wie ben je? Ik uh, ben Marise Sea en ik ben kunstenaars. Hoe heet je onderneming? Mijn onderneming heet Atelier Marise Sea. Hoe ben je begonnen? Eigenlijk gewoon op de gok wat schilderijen online gegooid en dat, dat werd verkocht. Wat is je grootste accomplishment tot to, nu toe? Ik denk een expositie bij Piet Boom. En ja, dat ik überhaupt hiervan kan leven, dat is al een hele. Ja, daar ben ik al heel blij mee. Waar zou je het liefst in willen beleggen? Ja, het moet iets zijn waar ik in geloof. Dat zou dan te maken moeten hebben met duurzaamheid. Dat moet allemaal op. Okay. Dat vind ik wel een must voor de future. Wanneer ben je geslaagd? Ja, ik zou wel natuurlijk willen doorgroeien in het buitenland. En mijn onderneming is geslaagd als ik dit mag blijven doen voor altijd. Wat is een tip voor de kijkers? Ken je eigen kracht en zodra het kan, geef het dan uit handen. Dus dat je je kan focussen op jouw kwaliteiten. Fire and crypto storytelling. Ik was laatst natuurlijk bij uh, Expositie, ja. uh, via Open Atelier. Mm -hmm. Hartstikke leuk, hartstikke interessant, het was ook super druk. Ja. Maar vertel, hoe ben je begonnen? Ik wilde altijd al iets in de kunst doen, alleen ik geloofde niet daadwerkelijk in mijn eigen werk. Dus ik wilde Andermans kunst verkopen, ik wilde een online gallery gaan starten. En daar had ik natuurlijk geld voor nodig. Ik wilde een mooie website, daar wilde ik sowieso in uitblinken. Um, en toen ben ik natuurlijk heel hard gaan werken en ondertussen ook mijn eigen schilderij die ik vroeger had gemaakt, online gezet. Ik denk, misschien levert het wat op. En dat, dat, is, dat is heel snel gegaan. Toen het, mensen wilden het hebben, weliswaar voor een habbekrats, maar dat ik in ieder geval zag dat, dat er animo voor was, was toen al dat ik dacht van oké, okay, oké, okay, hier kan ik ook in doorgaan. Hoezo Andermans kunst verkopen als mijn eigen kunst ook verkoopt? Je bent nu al een jaar bezig, dus wat is je grootste ja, accomplishment tot nu toe? Ik vond het heel gaaf dat Pip Bo mijn werk heeft opgepakt en daar een kerstspecial van heeft gemaakt, met mijn blauwe werken. Daarnaast is het natuurlijk ook dat ik nu die, dat ateliertje, zoals galerietje in de pijp heb, dat is ook al fantastisch. En überhaupt dat het werkt, dat ik hier mijn huur van kan betalen, dat ik hiervan kan leven. En dat ik nu ook deels wat uit handen heb gegeven. Ik heb nu een agent, een PA, die van alles overneemt en dat ik me ook echt kan focussen op het schilderen. Mm -hmm. Uh, dat is mijn kwaliteit en de rest dat moet ik dan maar even, hey, je moet je wel... Ja, je moet gewoon doorgaan ja. waar je goed ben, bent. Precies, ik precies. Ken, ken je kracht. Ja. Uh, dus dat, ik denk dat dat ook iets uh, waar ik heel blij mee ben, wat ik afgelopen jaar... Netjes. En ja. nou ja, je zei al van je, je komt nu eigenlijk gewoon rond met, met het mm -hmm. werk wat je doet. Uh, mm -hmm. Het levert genoeg op. Ja. Maar er komen nu natuurlijk denk ik nog meer dingen bij kijken, op financieel gebied, want hoe oh, zit dat? Nou, ik, nogmaals, in het begin deed ik alles zelf um, en dat moet je, moet je ook doen denk ik, want ik, vooral als het je eigen zaak is, dat moet je allemaal zelf begrijpen en doen. Zodra het kon, zodra ik het kon betalen heb ik direct een accountant ingeschakeld van alsjeblieft mij helpen. En het, goed, het, het is goed om het zelf te doen en ik ben ook mega autodidact en nieuwsgierig, maar nogmaals, kun je kracht. Ja, en Focus het, je uh, daarop. Ja. En besteed het uit zodra dat kan. Ja. ja, dat is wel iets wat ik heel erg geleerd heb. Op een gegeven moment ga je nog meer uh, verdienen, hopelijk, mm -hmm. waarschijnlijk. Mm -hmm. ja. uh, want je bent wel aan het groeien, hè? je bent ja. ook al op uh, wat, wat internationaler nu uh, bezig. Dus... Uh, ja, ik heb inderdaad ook sinds kort wat klanten in het buitenland, uh, wat ik echt bizar vind. <laughs> Nogmaals, wat er nu allemaal gebeurt, dat, dat, daar ben ik het, ik geloof het soms af en toe niet. Um, maar er komt nu een heel gaaf project aan voor Dubai. Heel groot werk. En dan, want dan komt er natuurlijk nog meer bij kijken, want ja. uh, je, je moet natuurlijk helemaal als ondernemers moet je helemaal gaan kijken. Voor je oudere de dag ook, want je oh, zeker? bouwt natuurlijk ook ja. een pensioen op of iets nee. dergelijks. Ja, hoe had je dat een beetje in gedachten? Want je zei al tegen mij eigenlijk van ja, dat doet nog niet echt iets. Nee, nee. Um... Ja, geld maakt geld. Zodra je je geld voor jou kan laten werken, dan moet je dat natuurlijk gaan doen. Ja. Dit jaar was het meer experimenteren, wat komt er binnen, wat gaat eruit. Uh -huh. um, en, en blijft die omzet, blijft het groeien. En volgend jaar zou ik me zeker daarop willen focussen. Ja. ja, want nee, ik bouw geen pensioen op op dit moment. Dat moet ik zeker gaan doen. Gaan doen. Ja. ja, en dan zou je het liever wat bijvoorbeeld wat passief doen en het gewoon uit handen geven of zo, voor dat ik wat in verdiep. Ik ben dus enorm nieuwsgierig, dus ik zou maar er zeker in willen verdiepen. En ik hoop ook dat jij er, mij daar mee kan helpen. Ik ga mijn best doen. Ik kan je inderdaad genoeg bij Kuske mm -hmm. gaan meekrijgen. Ik neem je mee in ook mijn zoektocht, mijn journey. Ja, heel graag. Je zei al dat je niet echt uh, tegenslagen hebt meegemaakt, of tenminste je nee, niet ja, echt hele zwaarheid. veel. Um, ja. Ik moet misschien binnenkort het atelier uit, en het was misschien al voor het open atelier. Oh. Um, he, dus de expositie die ging misschien niet door, het is gelukkig, gelukkig doorgegaan. Um, klanten die ineens het werk niet meer wilden, dat ook het helemaal had gemaakt wat en gerekend dan? had op die kosten. Ja, Wat doe je dan? Je kan niks. Daarvan heb ik geleerd. van. Um, we, doen, we beginnen met een aanbetaling, mocht je iets willen bestellen, ja. iets willen hebben, dan doen we nu eerst 50% aanbetaling en, en is het af, vinden ze het mooi, dan, dan betalen ze de rest. Goeie. Maar ja. ik ga nu niet meer zomaar voor iemand beginnen zonder dat nee. ik enig geld heb gezien. Ja, ja. dat is echt dat is een hele goede, dat zijn goede lessen toch? Dus je leert er alleen maar van. Ja. Het is dus ja. beetje vallen en opstaan, maar je hoort oh, ook en, het is Ondernemers denken in oplossingen continu. Ja. En het wiel opnieuw uitvinden. En, ja. ja, ik ken de struggle. Hm. Het is lastig soms. Maar ja. je leert er wel heel veel van. En ja, het geeft zeker. heel veel genoegen, natuurlijk. Ja, ja, genoegen. ja, en heel veel energie. Het geeft ja. enorm veel energie. Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen. Abonneer en volg ons op socials. Zet je notificaties aan. Crypto: er is natuurlijk superveel gebeurd in de crypto scene. En ik vroeg me daarom af: waarom is crypto nog interessant? En welke coins zijn dan echt nog stable? Ik heb het direct gevraagd aan het crypto-experts. Hi Sita, dank dat ik het even kort mag hebben over stablecoins en wat er de afgelopen tijd is gebeurd in de cryptomarkt. Jouw vraag aan mij was welke munten nog wel betrouwbaar zijn en welke niet. En om die vraag te beantwoorden zal ik uitleggen wat het verschil is tussen de verschillende stablecoins en waar het misging bij stablecoin USD. Simpel gezegd zijn de grootste stablecoins onder te verdelen in drie soorten. De eerste is de dollar-backed stablecoin. En bij de dollar-backed stablecoin werkt het zo dat voor elke uitgegeven stablecoin op de blockchain er 1 dollar wordt achtergehouden. Dit is nodig omdat er wanneer er veel wordt verkocht van een stablecoin, dit moet worden opgevangen. En de reserve wordt dan vervolgens gebruikt om de koers op 1 dollar te houden. Een voorbeeld hiervan is USDC. Een tweede soort is de crypto-backed asset. En bij deze stablecoin worden er ook reserves achtergehouden, echter in de vorm van crypto. Nou, wanneer de prijs van de crypto daalt, wordt de waarde van die reserves dus ook lager... En wanneer de waarde van de reserves lager is dan de waarde van de stablecoin, ontstaat er dus een liquiditeitsprobleem. De derde soort is een algoritmische stablecoin. En bij een algoritmische stablecoin is het niet per se nodig dat de reserves worden aangehouden. Dit is wel mogelijk, zoals gebeurde bij UST. Maar het gaat er vooral om dat de hoeveelheid munten die in omloop zijn, wordt gecontroleerd. En waardoor de waarde van de munt eigenlijk stabiel blijft. En dat gebeurt aan de hand van een complex algoritme. Uh, en hoe het bij UST ging, is dat er eigenlijk een grote hoeveelheid UST werd verkocht, uh, waardoor de waarde van UST onder de 1 dollar kwam te staan. En de organisatie achter UST moest vervolgens de Bitcoin gaan verkopen die zij hadden als reserve, om de UST weer terug naar de waarde van 1 dollar te krijgen. Uh, dit zorgde echter voor paniek in de markt, aangezien het team achter UST ontzettend veel Bitcoins in bezit had. En de paniek zorgde ervoor dat heel veel mensen hun UST gingen omzetten naar andere stablecoins, waardoor er nog meer selling pressure op UST kwam. Nou, en toen het team achter UST de reserves eigenlijk wilde gaan verkopen, was het eigenlijk al te laat. Crypto. Quote van @crypto .dries. In mijn optiek gaan we nu langzaam over van de speculatieve fase naar de adoptiefase. Je ziet steeds meer financiële instellingen en de grootste bedrijven ter wereld testen en onderzoek doen naar hoe ze crypto kunnen gaan implementeren. Overheden wereldwijd beginnen ook steeds meer druk uit te oefenen dat er regulatie moet komen. Het voorgaande en het feit dat we geen beter alternatief hebben op dit moment voor ons huidige systeem geeft me goede hoop voor de toekomst qua crypto. Door de recente dalingen op de markt vraag je jezelf vast af welke munten zijn nu echt veilig of stabiel om te kopen. Ik denk dat Bitcoin en ETH als marktleider het veiligste zijn om op dit moment in bezit te hebben. Maar echt stabiel zou ik die munten ook niet noemen. Beide hebben een daling van meer dan 50% meegemaakt over het afgelopen jaar. Dan heb je nog de stablecoins. Hiervan leidt USDC, USD Coin, op dit moment de veiligste optie. Om nu één of meerdere munt specifiek aan te wijzen als veilig of gegarandeerd stabiel is helaas nog niet mogelijk op dit moment. Maar die duidelijkheid krijgen we vanzelf in de aankomende jaren. Raad het aandeel.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 Kuske bedankt haar vrienden. Van ek, adviezen zijn gegeven op persoonlijke titel en onafhankelijk van Kuzke tot stand gekomen. Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen. Abonneer en volg ons op socials. Zet je notificaties aan. Deze talkshow bestaat uit drie items. Beursnieuws, Tech versus Fund, Fire en Crypto. Bekijk, luister of lees deze items via YouTube, Instagram, TikTok of op de website www.kuzke.com.